Goed zo, Roosje! Oh, Roosje! Hé Joyce, kom maar Joyce! Kom maar Joyce! Oh, Joyce! Hé, hey, Roosje! Oh, oh, het is nog best vol. Twee emmers is genoeg. Kijk eens, Blackjack! Oh, Blackjack! Kom maar Joyce! Kom maar Joyce! Kijk eens, Joyce! Oh, je laat hem vallen, Joyce! Buiten de wei! Kijk eens, Joyce! Nee, Blackjack, dat mag niet. Kom maar, <coughs> Hé, hey, Blackjack. Nu kan ik je niks meer geven. Nu houd het op. Kom maar, Joyce. Kom maar, Joyce. Ho, oh, Joyce. Hé, hey, Roosje. Ja, ja, we laten links liggen. Kom maar, Joyce. Hoi Jos, dus. goed zo Jos! Hé Jos! Hé Annabel! Hé hey, Annabel! Hé hey, Roosje! Ja, Black Jack, je bent een beetje gemeen. dat lief, hè? Ja, ik vind ze mooi. Ja, ze zijn wel mooi. Ze zijn mooi, man. We zijn ze allemaal je vandaan? Ja. Oh, Joyce gaat in de modderrollen. Kijk kijk. Oh, Joyce. Oh, Joyce. Eigenlijk heet ze Boos Golden Chores by Night, maar dat vind ik een te lange naam. Oh, Joyce. Kom maar, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens. Oh, Blackjack. Ja, die is goed. Oh, Roosje. Roosje gaat trappen. Hé, hey, Roosje. Oh, Roosje. Hé, hey, Annabel. Hé, hey, Annabel. Kijk eens aan de bel. Oh Joyce, hey Blackjack. <laughs> oh Joyce, laat hem overleven. Ja, die, die zag hem niet. Kom maar, Joyce. Oh Joyce, niet laten vallen Joyce. Hey Blackjack. Oh Blackjack. Hij heet Blackjack, maar hij is wit. <laughs> oh, Black... oh Annabel, dat is de dochter van de, van de rode. Die ging naar boven. Waarschijnlijk om hooi te eten. Maar de hooi zakken is bijna helemaal leeg, dus ik denk dat, dat ze te, verge te vergeefs weer terugkomt. Annabel wil geen wortels. Uh, ja, die wil wortels hoor. Ja. Alleen moet ik altijd uitkijken voor Blackjack. Hé, hey, Blackjack! Oh, Black. Jack. Oh, Roosje. Oh, Roosje. Roosje niet uh... Nee. <laughs> oh, Roosje. Dat zijn moeder en dochter. Oh. Dat zie je aan de kleur van de manen van de, van de zwarte. Ja, er zit ook iets zo in. Ja, het zijn alle bestje in het landen. Ja, oké. Okay. En deze twee zijn Appaloosa's. Appaloosa's? Dat zijn Amerikaanse indianenpaatjes. Oké. Okay. Hé, hey, Black Jack! Maar ze zijn allemaal geboren in Nederland. Worden die vroeger door de indianen ook bereden? Ja, en dan ook grotere daarvan. Dit zijn de kleintjes. Eigenlijk, je hebt in Amerika een stichting en die is uh, American mini-horses. En daar horen ze bij. Oh, Blackjack. Oorspronkelijk komen ze uit Amerika. Ja. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Oh, ja, die zat altijd bank van Blackjack. Oh, blauw. Oh. Oh. Die ging gelijk bijten. Oh, die Blackjack is uh, niet makkelijk. Nee, dat klopt. En Ik weet niet of dit gaat lukken. Ja hoor. Oh, nee, nee, het mislukt. Oh jee. Ja. Oh. Ja, zo gaat het eigenlijk altijd. Ja, maar op die manier. Hé, hey, Blackjack, dat is niet eerlijk, hé joh. Oh, jongens. kom maar Kometjes! Kijk eens, George! Ho Jos! Hé hey, Blackjack! Ja de is helemaal op. Oh. oh, daar komt de auto aan. Ik vond het hartstikke leuk om te zien. Ja.